Ik heb diploma A. Ik heb uh, A en B diploma. Ik heb zes diploma's A, B, C, snorkelen 1, e, snorkelen 2, snorkelen 3. En ik zit nu nog steeds op reddingszwemmen. Ik heb mijn diploma niet gehaald. Ik heb geen diploma, maar mijn vader heeft me leren zwemmen. Dus ik kan wel zwemmen. Ik, ik heb eigenlijk al A, B en C. Ik heb mijn A diploma gehaald. Ja. En ik ben nog van plan om misschien B te halen, maar dat weet ik nog niet zeker. <tied> ging zeg maar hier. Toen vond ik het wel eng. Alleen um, je had toch wel een juf die je altijd ging helpen en daardoor kreeg ik er weer vertrouwen en daardoor ging ik beter zwemmen. Bij zwemlessen is het toch wel wat minder leuk omdat je zeg maar um, dingen moet doen. En dat is toch veel minder leuk dan als je echt met je vrienden speelt, met watergevechten, water tegen elkaar gooien. En ja, daarom um, het is niet dat ik daardoor gewoon gestopt ben. Ik vond het gewoon ge, dat ik wel genoeg wist. Gas, kom maar. Ja, volgende twee. Wat ik wil zien als je op de buik zwemt, is dat je een mooi puntje maakt. In Nederland is het belangrijker dan in andere landen, omdat uh, Nederland ligt, ligt meer onder de waterspiegel dan andere landen. Uh, iedereen zou wel een zwemploma moeten hebben voor de veiligheid. In de wet moet staan dat elke Nederlander vanaf zijn zevende... ...moet leren zwemmen en dat elk Nederland tenminste zijn A-diploma mag hebben. Zwemmen is wel belangrijk, maar je hoeft niet per se een diploma te hebben. Want je kan het ook geleerd hebben, bijvoorbeeld van je familie. Hap en door! Kom Hap en door! Ik zie een terugloop in het aantal zwemleskinderen. Ik zie uh, kinderen met schoolzwemmen die in groep 3, 4 nog geen A- en B-diploma hebben. Ik zie ook hier in het bad met toezichthouden extra alert zijn op uh, met name de buitenlandse kinderen, de vluchtelingen die hier komen. Die toch niet kunnen zwemmen. Ik zie ouders die niet meer op de, in de weekenden komen zwemmen om het te onderhouden, de zwemles. Dus ik maak me daar wel zorgen om. Ik denk dat het voor sommige ouders met, uh, die thuis een probleem hebben, uh, niet genoeg geld hebben om hun kinderen naar een sport te brengen. Ik denk dat de... Een paar, wel een paar ouders zullen zeggen van ja het is te duur, we hebben het al wat slechter en daarom dat kinderen het ook niet mogen. Ik vind het toch nog wel belangrijk om op zwemles te gaan want zeg maar, hier zijn professionele badmeesters en juffen die je echt les geven. Ik vind dat ze het wel moeten halen want het is ook een stukje zelfvertrouwen. Want het is echt van ik heb een zwemdiploma, ik kan het goed en ja het is ook beter denk ik. Ja. Tips voor zwemleraren. Uh, probeer het uh, op een manier te doen dat een kind uh, verschillende dingen leert. En ook uh, op een manier dat het kind het ook leuk blijft vinden. Sommigen zijn een beetje streng. Bijvoorbeeld uh, als iemand iets niet goed doet dat hij dat niet gelijk helemaal agressief moet doen of zo. Maar gewoon normaal reageren en goed omgaan. Zeg maar. Soms zijn ze ook wel aardig onduidelijk. En als je, als je dan iets doet, dan blijkt het dat het voor, je, voor degene is die je achter je is of voor je is of zo. Misschien dat ze wat vaker mee kunnen zwemmen ofzo. Want soms zie ik ze nog met kleren aan. En vooral uh, aardig doen ondertussen. En het is ook leuk houden voor de, voor de kinderen, want dan komen er meer kinderen op zwemmen. Ja.